U kunt op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in de Tweede Kamer via e-mail-attendering. Bijvoorbeeld van de agenda's van de plenaire vergadering en van commissievergaderingen, nieuwe kamerstukken, zoals wetsvoorstellen, amendementen of brieven van de regering, of nieuws en dossiers. In dit filmpje laten wij u zien hoe u een attendering aanmaakt op verschillende onderdelen van de website van de Tweede Kamer. Typ www.tweedekamer.nl in de adresbalk van uw internetbrowser. Beweeg uw cursor naar het kleine uitroepteken naast het knopje Plenaire debat vandaag en klik daarop. Nu opent er een venster op de hoogte blijven. Hier kunt u uw e-mailadres opgeven en aangeven of u direct na een wijziging, elke dag, of eenmaal per week een e-mailattendering over de plenaire agenda wilt ontvangen. Klik vervolgens op de knop Aanmelden. Na het opgeven van uw e-mailadres ontvangt u een bevestigingsmail. Klik op de link in deze e-mail om uw attenderingsaanvraag te bevestigen. U kunt zich vrijwel voor elke categorie van deze website aanmelden voor attenderingen. Vanzelfsprekend kunt u attenderingen aanmaken op meerdere onderdelen van de website. Mocht u vragen hebben of problemen met het aanmaken van attenderingen, dan kunt u contact opnemen met publieksvoorlichting van de Tweede Kamer 070 318 3040.